Antes de me ajudar, não te ajudam. Um dia sim, um dia não. Um dia o corpo está bom, um dia não está bom. Entretanto, por mira, claro que a senhora Roy não tem muito tempo mais de vida. Também basta gente para ter despedida. De um banda e de bichita não aqui, é muito maravilhoso para a senhora Roy. Mas de outro banda, ela tem um agotamento bem. Agora a bichita vem. A mamãe tem a bichita de... Hij is aan flat. Hij is aan mesa. Twaalf dertig jaar. Naar het bij, wat Ora naar het bij, mama taamé. Dat kijkt om die ondertikige brand. To. Panos taamé. Heb je ziet dat ik naar het bij ping? ku. Ja, in nog eens een aantal maanden. Dat is panos. Ja, naturalmente Mens de turen dat het kanos. Maar je moet niet te om te regelen wie goed is en wie niet goed is. Je niet je Dat Je moet je knuffelen. Je moet je knuffelen. Je moet je knuffelen. Je moet je de Je moet je knuffelen. Je moet je knuffelen. Je moet je het ik heb tegen mijn moeder gezegd dat het nu tijd is voor thuiszorg. Um, dat ze niet alleen goed voor oma zorgen, maar ook dat ze goede afspraken kunnen regelen. Dat ze gewoon een keertje nee kunnen zeggen als iemand aanbelt of iemand opbelt. Want wij als familie zijn daar niet zo goed in. In teorie, ik dacht mijn mama dokter De zorg werd echt te zwaar voor de familie hoy. Ze konden het niet meer zelf goed aan. Daarom heb ik voorgesteld om de thuiszorg in te schakelen. Dat zijn professionals. Helemaal getraind om het de patiënt zo goed mogelijk naar de zin te maken en te verzorgen. En gelukkig kost dat geen geld. Dus de zorg van de zoon dat die moet betalen hoeft niet, want het valt onder de basisverzekering en het eigen risico hadden ze al lang opgebruikt.